Een jaar geleden stond ik hier ook bij deze box en toen vertelde ik dat ik mee ging doen aan mijn eerste wedstrijd en toen ben ik tussen de hindernissen gevallen en wel de oxer. Dus ik zal die video even linken en dan kan je even kijken. Uh, vandaag gaan we het weer proberen. Ik heb dus een jaar geen wedstrijd gereden, tenminste geen springwedstrijd. En uh, nu dus voor het eerst weer wel. Zes het, zij ook, zij gaat ook heen ja. En voor het eerst, nou nee, niet voor het eerst, het is 80 centimeter, 70, 80. Even de rest, dus dat is op zich prima. Ik hoop dat ik het beter doe dan vorig jaar. Ja, <lacht> en ja, dat snap ik. En uh, we gaan het zien. Ik ga zo parcours lopen en dan uh, heb ik heel veel tijd. Want ik hoef pas ergens aan het eind en er zijn heel veel jongen. hier Dus Dus zometeen eerst parcours lopen. Als je parcours gaat lopen, dan moet je altijd je nette oh, net laars aan en dus je rijbroek moet wel mijn rijdoek eronder vandaan halen en je hoort je, ben je weer in beeld ja en je hoort je kip op te doen dus ik ga braaf zijn en in je jasje halen. of toch nog ik ga braaf zijn en dat ga ik niet dus doen dus dat oké de dames gaan doorlopen en ik moet meelopen waarom ik heb geen idee Oké, okay. volgens mij gaan we lopen naar 1. Ik moet even doorlopen. Wacht. Wacht. Wacht. Wacht. Wacht. Wacht. Wacht. Wacht. Wacht. ik kan jullie niet bijhouden zo. Weet je wat? Ik heb een beter idee. Zo. Oké, okay, we beginnen met 1. En nou weer over 1. op! heeft die helpt ook mee. En hey, je hoort ook dat de dus er ongebroepen wordt. Hij gaat erop rijden. Hoppa! Perfecte proef, maar um, één keer fout gereden. Maar ja, dan los het vanzelf alweer op. Oké, okay, ze mag nog een keer en hopelijk goed ze nu wel eerst. Ja, dan ben ik de blok dus. goed. Ga eens goed, goed, groeten, groeten. Oh, zo goed alweer niet, natuurlijk hè. gesprongen dat was erg leuk wel heel spannend Het eerste parcours was ik natuurlijk toch weer de weg kwijt dus toen was ik in s 7 vergeten dus ik had wel een strafpunt omdat ik een volte gereden had en het andere parcours was foutloos dus en op tijd allemaal dus het ging eigenlijk heel erg goed en ik, uh, ik heb het overleefd en eigenlijk heb ik wel zin in een volgende parcours. vandaag spelen we stalruitertje dus dan doet ze gewoon twee ponies uh, eigenlijk was het idee dat ze achteraf even met bel rondje gespringen maar dat is niet helemaal zo gegaan. Dus nu zit ze er gewoon tussen. Superleuk. Maar betekent wel dat er eventjes. Uh... Oh, dankjewel. Je moet ze wel bij die om. Maar niet bij hen, ja? daar wou ze niet. Oh, oké. Okay. Sure, Piet. Kom maar hier even. En uh, dus nu even bel oh, losrijden. Ja. En dan uh, gaat ze zo weer op heen, ja. En weer bel. Zo ja. Zo, ja. Weer en dan even bel weer losspringen. Die is wel een soort al warm en heeft onder de rek gestaan, dus dat is prima. En zo meteen nog een barrage met Henja. Ja, Stil zitten. Nou, spannend. We gaan even met Bel springen. Hier verwachten we eerlijk gezegd niet heel veel van, maar het is gewoon even om Bel aan een parcours te laten wennen. Dus gewoon even voor, voor het proberen. De rest is Dat zal verwacht. Geef niks. Probeer het nog een keer. Door, door, door, door, door, door. door. Ja. Helaas. Ja, jammer. Helaas. maar niet uit. Machtig van de jury en van Middelhoff even een andere inderis en. En, en dat is het voordeel. Ik altijd even meegedocht door. Hut zo. Hut zo. goed, zes, kijk of ze die ben ja, goed zit ze Tess! Zeven. Goed zo, ze meisje. Oeh, jammer. Ja, yeah, perfect! Goed man! Ah, ja, zonde. Is dit de derde wijze? Was dit de derde wijze? Ja. Eentjes. is het. vergeet shit. Let's go. Oh. En het is wel.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 ook veel van geleerd, want bel ben ik toch door gaan zetten en uiteindelijk is het toch goed gekomen. Daar was ik echt heel blij mee. En uiteindelijk sprong ze ook over die oxer. Er was een 8 en die was heel hoog. Eerst was het een nee, en dan was het een man en was het een ja. Ze waren echt heel blij mee.